Hallo allemaal, hartelijk welkom bij weer een video, dit keer over 3D-printen. Een tijdje geleden heeft u gemerkt dat ik ben begonnen ook met SLA-printen, oftewel eh, met de Anycubic eh, Photon Mono. En die Photon Mono, en dat is niet alleen bij die Photon Mono, dat geldt eigenlijk standaard voor die SLA-printers, dat werkt op een manier dat je, zeg maar, UV-lampen hebt. Die UV-lampen schijnen op een LCD-scherm, op dat LCD-scherm kunnen pixels aan en uitgezet worden. Dat doet het systeem natuurlijk. Um, waardoor zeg maar UV licht doorschijnt of niet doorschijnt. En op basis daarvan um, is het tankje waarin de resin zit, dus waarin de vloeistof zit. Er zit ook een doorzichtige onderkant onder. Dat noemen ze een FEP, een fab, um, wordt dan dat resin met UV bestraald op de plekken waar de pixel dat doorlaat. Um, nou is die FVP die in die tank zit, dat is een relatief dunne plastic sheet. En bij veel mensen heb ik gezien dat zeg maar die sheet nog wel eens wil scheuren en dat heeft dan als gevolg, en zeker als dat iets te lang duurt, en dat duurt te lang, dan kun je donder van op aan, dan zal die resin er doorheen lekken op dat LCD scherm wat eronder zit, die dus door UV-leeg bestraald wordt, daardoor wordt die resin wordt uitgehard. en dat krijg je never, nooit meer van dat LCD scherm. Maar laat dat nou toch het duurste onderdeel van die hele printer zijn. Nou, wat doet men daar dus mee? Men probeert dat op te lossen door daar een plastic sheet op aan te brengen. Um, en die dan natuurlijk ook doorzichtig moet zijn, want anders komt het UV-licht er niet doorheen. Die dan die, uh, die, uh, dat LCD-scherm gaat beschermen. Dat als die FEP, die dus onder in die tank zit, lek zou raken. Dan die resin niet rechtstreeks op dat LCD-scherm terecht komt, maar juist op dat plastic plaatje wat erboven zit. Wat eigenlijk tussen die FVP en dat UV-LCD scherm zit, zeg maar. Nou, het heeft een tijdje geduurd voordat ik dat, uh, voordat ik uh, naar mijn mening, ik weet niet of het werkt, we zien, uh, dun genoeg plastic uh, binnenkreeg. Dat had ik in China besteld, want hier moest ik het in 50 sheets tegelijk kopen. Veel te duur, nergens goed voor. Dus ik heb sheets besteld in China, uh, per vijf. Uh, en die moet ik gaan aanbrengen op mijn uh, Photon Mono van de N3. En dat is het proces wat ik wil gaan laten zien. Ik ga uh, de camera keren en ik ga u laten zien wat ik ga doen. Um, en ik hoop dat dat een beetje makkelijk is. Dat weet ik zelf eigenlijk ook niet. Dus um, dat gaan we zo meteen zien. Ik ga de camera omkeren. Zo, hier staat die Anycubic uh, Mono. Photon Mono. En die gaan we natuurlijk eens eventjes uh, om te beginnen de kap eraf halen. beetje stoffig zag ik. Nou ja kan gebeuren en niet alleen de kap ik haal ook gelijk um, de beeldplate eraf dat is deze hier verder de tank eruit dat is dit gebeuren daarvoor moet ik eerst de afdekplaat verwijderen die ik zelf geprint heb die is niet geweldig geprint, dat zie je ook maar het doet zijn werk Zo. Die kan er weer een beetje in. En dan kunnen we de tank eruit halen. Dit is dus die tank met die FVP. Hè? Die zit hier onderin. Dit is die FVP. Even wegzetten. Dat we het niet kwijtraken, Dat het niet gaat vallen. En dan hebben we hier dat UV-scherm. Ja? Dat LCD-scherm. Beter gezegd, die UV zit eronder. De LCD is deze hier. Nou, die LCD die is heel duidelijk. Hij is rechthoekig. Hij zit geen ronding in. Ik weet niet of je dat kan zien. Um, even iets pakken waarmee ik het kan aanwijzen. Misschien is dat het handigste. Uh, ja, ik heb hier nog wel een schaar liggen. Kijk, deze hoeken hier zijn rechthoekig. Kijk, dit hier is wel rond. Dit hier. Maar dit is dus niet waar hij die, die UV-licht doorgeeft. Het is alleen dat middenvlak. Nou, eerst wat ik even doe is even een heel klein beetje een doekje eroverheen halen. Een klein vlekje aan de linkerkant. Goed. Nu pak ik eerst even een... Uh... Ja, ga ik het met een velletje papier doen of niet? Uh, nou, dat is nog even de vraag of ik dat ga doen. Vanwege die uh, dingen hier. Ik ga het in elk geval eerst maar eens even meten. Laat ik daar eens mee beginnen. Dat is misschien het handigste. En dat is dan dus de diepte. En die diepte die is... 10 bij 18,1 ongeveer. Dus het is 8,1 centimeter. Oké. Okay. Dan de breedte. En die is precies 13. Dus nog een keer die andere meting doen. Ja, 13 bij 8,1. Wat ik nu ga doen. Ik ga een, uh, simpelweg een plaatje papier nemen. Ik heb hier een blaadje. Een pompier. Even kijken of het er ook 1 is. Of dat het meer er meerdere zijn. Nee, het lijkt me de 1. Um, en daar ga ik eventjes een uh, 13 bij 8,1 op uittekenen. En dan kom ik zo bij terug. Want dat ga ik uitknippen. En dat gaat dan... Dienen als mal voor die plastic sheet. Dus een momentje. Zo, ik heb hier dus um, uitgetekend dat vierkant. En dat ga ik nu uitknippen. Even doen. Daar mag u bij zijn, geen probleem. Ik zal even secuur werk, zodat hij straks precies past. Daar heb ik nog wel eens wat moeite mee met secuur werken, dus ik moet mijn best doen om vooral rustig te blijven. Oké, okay. hier hebben we die maat. Even kijken of dat een beetje klopt. We leggen even de spulletjes weg. Even kijken of dat een beetje klopt. zelfs nog een klein beetje te klein zelfs, maar goed, oké. Okay. Hier kan ik mee leven. Nu gaan we eh, het plastic erbij halen wat ik aangeschaft heb. Een velletje is genoeg natuurlijk. Zo. Nu wat jammer is, is als je, als je zoiets in China bestelt, dat ze dan uh, de zaak een beetje gevouwen versturen. Dat is zonde. Maar neemt niet weg dat als ik nou de vlakste kant neem, dan moet ik een heel eind kunnen komen. Dus ik leg het plastic eronder en ik ga dat er weer bij knippen. Dat ga ik even uh, zonder de camera erbij doen. Dus één momentje. Zo, ik heb nu ook die plastic sheet geknipt. En die moet nu gaan worden aangebracht. Ik maak hem eerst even een beetje schoon. Dat doe ik even met een beetje alcohol. Dus even de rotsel hier weghalen. Ik ga hem even met een beetje alcohol aan beide zijden schoonmaken. Zodat hij ook schoon is. En dan de andere kant... hem aanbrengen en dat ziet er aardig goed uit. Oké, okay. um, daar zijn we er nog niet mee. Ik wil even zorgen dat hij ook echt droog is. Oké, okay. gelukkig is dat alcohol natuurlijk vervliegt. Nou is niet de bedoeling dat hij steeds gaat schuiven, dus wat we nu gaan doen, we gaan nu pakken Captain Tape. En dat heb ik hier liggen. Dit is Captain Tape. Dat is een soort van plakband wat warmte resistance is. En dat ga ik gebruiken om hem af te plakken. Eerst even een klein restje weghalen. En dan begin ik simpelweg met kleine hoekjes. Eventjes. Nee, mee bedoel ik dus dit, zo'n hoekje als hier in het hoekje erbovenin. Ja. En dat doe ik op alle vier de hoeken. Dus we gaan even kijken. Um, wees niet bang, natuurlijk ben je een stukje van je printbed kwijt, dat is duidelijk. Um, dat is de plek waar straks die, die Captain Tape zit. Maar ja, van de andere kant, je zult waarschijnlijk never nooit je gehele printbed gebruiken. Dus dat is, die kans is relatief klein. En je kunt natuurlijk enigszins bepalen hoeveel je afplakt. Dus we doen eerst de hoeken. Even mijn handen vrij hebben. Voor deze laatste. Zo. En het laatste wat we dan doen. Is zeg maar dan maken we echt zo lang. Zodat ze zeg maar uh, het hele terrein bevatten. Dus we beginnen met die voorste hier. Zo. Dat is één. Er is dus wat te ruim bemeten deze. Dus ik moet met die andere iets meer oppassen. Iets minder van het printbed weghalen. Zo ietsjes meer daar nog, boven in dit hoekje, en nu alleen nog deze twee zijkantjes en dan is die feitelijk afgeshealed, zo we het maar even noemen. Even secuur werk, en met die kleine tape is dat best wel een hele lastige. Maar het is goed, deze is goed. Nu nog naar de rechterkant, de laatste. Goed, zo. En daarmee zit de tape om het nieuwe schermpje heen. En dit zou in principe afdoende moeten zijn. Er zijn nog wel een paar dingen die moeten gebeuren. Het eerste wat moet gebeuren is dat we uh, een calibratie moeten uitvoeren van... Um, het printbed. En um, ja, daar pak ik even iets bij. Zo. Dit papiertje kan voor het levelen gebruikt worden, zegt hij. Uh, we gaan het printbed aanzetten. De printer aanzetten. Uh, waar zat je ook alweer? Daar ja, zo. Zo, dan gaan we de kop eerst losdraaien. Dat is het eerste wat we gaan doen. Dus we gaan met een inbusvleuteltje, even kijken of ik hier toevallig de goede maat heb hangen. En anders moet ik hem erbij zoeken. Dit is de goede maat. Die gaan we vervolgens... Aanbrengen dat printbed. Zo. Hier gaat hij. Zo ja. We gaan the four screws, dat hebben we gedaan. Dat zijn deze vier, waardoor hij los zit. Installe en secure the printing platform. Ja, hebben we gedaan. Plaats het leveling papier. Dat hebben we ook gedaan. Dan gaan we naar de touchscreen op het Home button drukken. Dan moeten we even kijken. Uh, home zit, denk ik, bij de tools. Nee, nog niet. Ik moet heel even kijken waar die dan zit. Oh, dat zit bij Move Z. Oké, okay, ja, ik zie het al. Tools, Move Z, Home. Daar gaat hij. Hij gaat automatisch stoppen. Dan kun je met je vinger rustig op de top van dat platform drukken en dan de vier screwen, euh, de vier schroeven vastdraaien. Zo, dus rustig hierop drukken. En nu de vier schroeven pas draaien. Natuurlijk heel erg op een verkeerde plek natuurlijk. Dat is één. Ik doe dat kruislings. Zo, dat is twee. Drie. En de laatste. En dat is vier. Zo, die zitten alle vier weer vast. En... Um, Oh ja, dan moeten we naar de tools en dan klikken Z is nul. Oké, okay. we hebben nu het systeem verteld wat zijn nulwaarde is. En uh, ja, nu kan hij weer omhoog. Nu kan ook dat papiertje eruit. Nu rest er nog maar één ding en dat is een nieuwe rf test en die gaan we ook gelijk doen, maar daar moeten we eventjes weer wat voorzorgsmaatregelen voor nemen. Misschien wel bekend bij u. Uh, we gaan namelijk, uh, om te beginnen, mondkapje opdoen. We gaan de uh, tank erin doen. Waarom moeten we een nieuwe RFT-test doen, zou je, je kunnen afvragen? Nou, de reden daarvoor is simpel, doordat die cheat ertussen is geplaatst, zal de reactie zeg maar, van um, het um, scherm uh, toch anders zijn als dat die daarvoor was. Vandaar dat we een nieuwe spullen gaan doen, een nieuwe test moeten gaan doen, om te kijken wat zijn ideale settings straks zijn. Ik ga de handschoen aandoen. Dat moet natuurlijk, dat snap je, uh, want we gaan uh, de resin in de tank doen. Dat is de volgende stap. Het gaat er hierbij dus om het vaststellen van de exposure tijd. Ja? Die exposure tijd is van belang uh, in verband met uh, ja, de kwaliteit, zeg maar. En daar aan de hand van kunnen we ook gaan vaststellen wat dan bijvoorbeeld voor de eerste lagen en dergelijke. Want als we dat gewoon vertalen, dan is dat verder goed. Hè? Dus stel dat er zeg maar 0,2 seconden meer nodig is, dan geldt dat niet alleen voor een gewone laag, maar ook voor de eerste lagen. Zo moet je zien. Nou, ik denk dat dit al voldoende is. Even een papiertje erbij. Zo, hem dicht. Hoppakee. Rest ons nu um, het erin doen van de stik en natuurlijk het sluiten van de deksel. Ook niet heel belangrijk, dus de deksel gaat dicht. Ja, vervolgens erin doen van de stik en het opstarten van het RERF-bestand. Het RERF-bestand is namelijk het testbestand van deze printer. En dat is dan ook wat we nu gaan doen. We gaan beginnen met de test. En even terug naar de printkwaliteit en dan gaan we naar de RERF. Daar gaat-ie. En dat is al. Wachten wachten nu op het resultaat daarvan. En als dat resultaat binnen is, nou, dan kunnen we zien wat het effect gaat zijn hiervan. Bedankt voor het kijken. Um, dit was de video van vandaag. Um, die nieuwe waarden moeten natuurlijk straks in de software worden opgeslagen. Uh, dat geldt dan in dat geval de slicer software. Maar dat wijst zich denk ik redelijk vanzelf. Um, en dat laat ik dus voor buiten deze video. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Dag. Ja.